Wij geloven als bank heel erg dat we in elke fase van ondernemerschap er voor ondernemers moeten zijn. Typisch zijn wij niet financiers van startende ondernemingen als bank zelf. Hè? Dus wel zeg maar, in groei en, en in overdracht, maar niet in de startfase. Tegelijkertijd willen we er wel ook voor die ondernemers zijn. Aan de andere kant zien we dus dat succesvolle ondernemers graag ook investeren in andere uh, ondernemingen. Dat, dat blijkt ook weer uit recent onderzoek wat, uh, wat we hebben gedaan. Uh, en, en we zien daar dat ze zowel zeg maar, in financiële zin willen, willen ondersteunen en participeren. Maar daarnaast gelukkig ook als het gaat om, om kennis en ervaring en hun eigen netwerk open te stellen voor die startende ondernemers. En het leuke is dat dat dus twee kanten op gaat. Het is de ervaren ondernemer die een deel van zijn ervaring kan delen met de startende ondernemer. Maar de startende ondernemer bijvoorbeeld vanuit technologie of technologische innovaties een enorme nou ja, out of the box kan denken en die, die succesvolle ondernemer tot nieuwe inzichten kan brengen. Dus ons primaire doel is, is netwerken aan elkaar verbinden. En we zeggen er dan wel bij, we hebben geen due diligence, we hebben geen onderzoek gedaan naar is dit een goed plan. En net zo min als we zeggen, nou succesvol ondernemer, hier moet je in investeren. Dat is een keuze die ze uiteindelijk zelf moeten maken. Wij willen mensen met elkaar in contact brengen. En als dat leidt tot succes, vinden we dat hartstikke mooi. Het is voor ons geen verdienmodel. Maar wij geloven wel dat dat ook maatschappelijke relevantie en maatschappelijke betrokkenheid betekent dat je netwerken moet openstellen om dingen mogelijk te maken. Ja, uiteindelijk eh, zijn we als bank ook gebaand bij economische groei. En economische groei komt voor een belangrijk deel ook bij startende ondernemers vandaan.